Vandaag zijn we weer met een nieuwe Vies Of lekker. Ja. En dit keer gaan we het doen met Japans. Ja. Ja. ja we gaan zelf hamburgertjes, frietjes, cola. Ja, dat gaan we allemaal ja. ja. zelf maken. Ja. ja. We gaan maken. Dus kijk, is. Ja. En het is Japans. Maar... maar ja, dat kunnen we ja. ja, het is Japans. Kun ja, we kunnen niet. Ja, wij kunnen dus kiezen op Japans. Dus ja. we gaan een ja. Nou, wat mooi. Pons. Ik heb dat voor deze. Oké. Hang eens Nee, hier. Oké, hier staat een plaatje. Okay. Okay. Maken we het plaatje. Oké, maak even. Ja. ja. Hoeveel heb je ja. dat ding al laten vallen? Kijk. Oké. Oké, niet te veel schilderen. Hier Geen. is het toch al. Oké. Kijk, hier gaan de handen dus van gemaakt worden. Ik heb een bankje. Of de mes. Oh, de mes. Zo, die best wel scherp. Zo, maar je goed beetje. Die best wel scherp voor hoor. Oh, geef je wat lijkt best wel scherp. Hij zit met zijn handen op Nou, oké. Hier zit dus hamburg bij, friet, en kaas en cola. en cola. Ik pak een schaar, want we moeten op deze zakjes dus. Leuke, oh, wat staat er? er, er Oké, oh, ja, hier! De... Smelkertjes! En de... nou, ga jij maar, maar even een ja, houden? Oké, okay, ben zo terug! Als ik in mijn handen klappen ben... Wow. wat! Hey, de stem zit erbij. Oké, ik ga eruit knippen, ja. Two hours later. Oh, de roeren! Oh, de roeren. Oh, doe maar al Um, wat doe jij? Ik doe echt veel te veel. Joh, veel te weinig. Maar dan moet het echt show Ik doe gewoon heel mooi in. Kijk ja, hier. Ik nee, nee, nee. denk dat er echt... Verkeerde. Nee joh, alles lukt. dan moeten we er weer mee aan plaatsen. <laughs> ja, dat doen we wel in de volgende video. In de volgende plek, we gaan hier al We gaan het plekken. Je oh, moet veel, kan er in joh. ik kan die twee niet spullen. Joh, ga er maar in. op. Ik wil niet die van mes nodig. Oh nee, dan mes je straks zo'n hele ding. Joh, hier is echt kots geworden. Hier is wel echt... Maar we heb ik toch verkeerd gedaan? Nee. Nee. Oh, Zo. Zo, oh ja, jawel. Heel te goed. Hoezo. Zo, ik kom eens kom het. Uh, gaat goed oh, maak gewoon één broodje. We hebben één hamburger. Ja, maak maar één broodje. Oh, je vindt het helemaal hoor. Je gaat het ook opeten. Dus eh. Uh, ja. Doe maar gewoon in die ene. Maak maar één broodje. Oh, dan je pannen allemaal. Japan toe. En de zijn echt keer de Moest je dan echt het hele zakje in. Ja, Ja, maar dan zijn ze ook echt lekker slim joh. Ja, maar misschien kunnen wij geen Japans. Nee, maar... Nee. nee Oké, okay, dit is gewoon ja? een broodje. je gaat niet vijf van ons. dit is toch gewoon één broodje. Er zit gewoon te weinig in. Mm, ja, ja, dit is ja. Door de... Geen zakje. Okay. Het gewoon hierbij. Geen zakje, we doen het gewoon hierbij. Het boeit vast niks. Zullen we dan gewoon alles in de machtontrol kijken wat er gebeurt? <laughs> Weet je wat je altijd... Nee, straks gaat ik ding kapot. Nee, joh. Nee, uh... nee, joh. Het is maar een beetje poeder. Mm -hmm. als, je ja. maakt als je mag een trots pot gaan, je mag met heel veel maken. Kom, we gaan naar huis. Het... Zou ik gewoon een beetje gieten zo? Ja, gewoon een beetje gieten. We gaan het af Ja, oké, okay. dat is goed. Wat een keihut broodje, je ziet er bodem. Yo! Eigenlijk... Yeah, oké, okay, dit dus ja, is goed. Zo, het leuk <laughs> Ja, Ik, ik, heb een een stink. ik heb een stink Weet je wat er stinkt, jongen? Dit stinkt echt Kijk, oh. echt. Kijk dit is, dit is oh, nee. Kijk, dit is de hamburger. Of nee, dit is het broodje. Hamburger en kaas. Oh. Oh. Ik heb een emmer voor het geval. Dat want... Nee. Dit is echt niet normaal. Jesse nou, oh. yes, yes, gaat de frietjes snijden. Kijk, oh. ik ga de hamburger... De, hoe moet de hamburger eruit? Eh, uh, met de lepel. Ik pak even de lepel. Hij is echt kijk mooi, hij hoor. Nee, nou, ik ga even dit uitknippen. Kijk hoe goed in de ben. Ja. Dit zijn de kleine prietjes. Dit is de cola. De cola. De cola lijkt me alleen als echt lekker. Ja. Oh, wat is die dat? Maar. Oh, wat dat? Eerst een roet. Wat is de nou oh, zo moet oh, zo moeten plakjes Ja, dan moet je met je vingers ook gaan slijpen. Oh, wat de... Ja dat is de ketchup. Die komen we helemaal in. Klein lekker. De frietjes oh, lijken me ook nog wel lekker. Brood. Oh. Eigenlijk lijken de frietjes mij ook eigenlijk wel lekker. Alleen meurt. Zijn die ook? Oh ja die moest altijd uh, uh, ja. we altijd weer Ah, Doe maar. Oh, moet je vinger erin? Hè? Nee, nee, nee, dat hoeft niet. Ja, je hoef... moet wel plat worden, hè? Je moet plat worden in dat lukt ook niet. hebt dat ja, plat? Oh, Platt. Platt. Platt. Platt. Platt. Platt. Ja, is dat de kaas? Ja, Is Dat een kaas? Ja, Ik even. Ik heb ja. niet plat gemaakt. Dit is wel lekker. Wat ik nu wil zo? Waar stinkt dit? Hier, gelijk een plat. Hé, dit ruikt eigenlijk best wel lekker ruik. Ja, dat kan je staat We een even plakjes. is de kaas. de kaas. Oh. De oh. Ja, Stein, noem je de stai. Oh, dat is niet oh. goed gegaan. Ma maak even een plak ja, ja, met je handen. Ja, lekker Ik moet ook een beetje kaas ja, maak wel een, een beetje een kaas erbij? Ja, dat weet je En dit is een, een frietje, ja? Het vind het echt niet lekker. Echt niet lekker. Oh. Ik krijg naar niet mijn mond man. Ik heb geen zin om dit te eten. Kom snijf me midden, Wat lekker oh. Oh. Nee, ik wil het niet eten. Nee, ik wil echt niet Oh, de fiets is de. Zo, frietjes zijn op die wil de cola. Die ga ik ook niet proeven. De Als de frietjes Nou de cola, ja. Zal ik het proeven? Wie wil dat proeven? Dan. <laughs> nee, het proeven? Ik heb het niet. Ik, ik. heb <laughs> niet. De frietjes moest gewoon op mijn kotsen, man. Ja. Oh, gewoon niet aan ruiken, in één keer opeten. <laughs> <Okay. laughs> ah, ah, ah. Ik neem aan dat het lekker is. Ik raad je nu dit echt aan. Ja, dus echt Kijk heel op al de volgende video waar wij de mee gaan aanklagen en abonneer op Jumpery en doe omhoog. een duimpje omhoog voor mij omdat ik constant zie je en de friet is ook niet zo. Uh... Abonneer voor meer video's. Doei, doei,